Namens de provincie Flevoland wens ik u allen een heel mooi en fijn vaagseizoen. En de openingstijden zijn in het weekend vanaf nu verruimd.